Mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, morgen. Vandaag gaan we op pad met Wim, met Kamar. Uh, en we zijn meteen op pad naar een achtervolging. Uh, die is schade van uh, gewapende verdachten. Die kwam eigenlijk echt letterlijk voorbij gescheurd uh, toen ik uh, bij het bureau stond. Dus dan gaan we nu met volle snelheid waf. Er zit een eenheid achter. Ik moet wel even ondertussen iets doen. Even kom met pissen pakken. Ik kom al mij af. Kom met is namelijk uh, de glock. Die heeft twee scheren, dat is er dan mij. Daar heeft dat twee kwamen, maar er komt er echt maar één. Um, ja, dus uh, vandaag zijn we een beetje in het terrein. Uh, of op het terrein waar... Uh, of gebied zeg maar. In het gebied. Waar uh, grensstreken of zo. Maar laten we er eens wat van maken. We werken hier dus samen met politie. Uh, dat zie je wel eens in... Uh, in streken. Zoals. Um, ja. Waar eigenlijk... Weet ik eigenlijk niet. Maar ik neem eerlijk gezegd aan. Dat... Ja bijvoorbeeld hier in Maastricht Er is dan wel een vliegveld Maar die is nou niet echt in de buurt Oeh dat is boem Ja dat is boem uh, Niet echt in de buurt van Maastricht En toch rijdt die Camar in de stad Dus ze rijden ook wel een soort van noodhulp Dus dat is vandaag ook wat we gaan doen Dit is een lijkwagen. Uh, een Daar staat een uh, pick-up uh, b klasse ja, en daar staat een huisje maar we maken allemaal wel eens fouten met rijden oké we zitten trouwens in achtervolging als we dan het dan niet wist ik wil uh, graag een eenheidje erbij hebben zien zelfs een zulu gewapende verdachten. hoge snelheden rustig verkeersbeeld Het stopbord gaat niet aan we naderen stad dan moeten we nog wel een stuk maar we gaan hier wel richting de stad hoge snelheid het verkeer wordt drukker zeer hoge snelheden vol gas maar we houden hem bij het gaat allemaal maar net goed ja, op twee wielen ging die of op drie Linksachter ging van de, van de weg af, dat zag ik, die ging de lucht in. Voor de crash wederom, wij crashen op datzelfde voertuig, crash nog een keer. Dat lossen we wel op met de verzekering. Dank je. lijkt iets kapot te zijn bij het voertuig waardoor die steeds bijna als je neemt nog een het pistol niet was het nou of had ik die al standaard die had ik denk ik al standaard edit zo so. Ze zijn dus gewapend, dat is het gevaarlijke. Uitstappen! Ik heb hem weer niet. Wat is dit voor onzin? Op knieën buiten zitten! Op je knieën, vuurlijnen collega's! Hallo vuurlijnen, wat dacht je daarvan? Jackie. Blijf zetten op je knietjes. Laat me deze nog boeien. Wat is die andere nou? Die is weg Hé? Hé joh, gaan we nu dan? Ja, die heeft ik gewoon als een handboei om. Zit voor een kijkje joh. Zij uh, twee maal aanhouding. Alle twee in één nee, voertuig, ik vind het goed. Ah, die worden al meegenomen. Nog even boys en girl. Voertuig gaat mij in verband met uh, doorzoeken op wapens en zo. Ik zie niet veel. Dat komt dan hier dan, yeah. ja. Zo, so, heel mooi. Hé, nu is het wel weer. Ah, het was gewoon dat die vies was. Oké, okay, wij gaan uh, terug naar het uh, stadje. Of uh, dorpje waar we uh, vandaan kwamen. Melding dat we aan. Ik zie jullie daar zometeen. Geen tijd voor uh, terug te rijden. Want we krijgen hier in de stad alweer een melding van een overval. Ja, wacht trouwens. Even heel realistisch ook. Weapons remove all weapons en dan we zo, en als we toch bezig zijn dan doen we meteen even het kogel weer in de vest aan, en daar staat politie op Wanneer hebben we ook van de politie geleend dus die krijgen ze straks weer terug, vergeef mij daarvoor ik weet dan niet of de maar een kogel weer in vest heeft met marge c erop Och, is die overval nog wel gaan misschien is er een valse melding overval alarm ingedrukt en uh, blijkt het logisch te zijn maar we gaan toch even kijken Misschien is er wel iets aan de hand. Hallo. Dank je. You can't come there. Of zoiets. Oh je smulje. Is hier een overval gepleegd? Nee. Yeah. Oh. Oké, okay, niks aan het handje. Doei. Nee. Vestje uit. ik helemaal zo naar boven. Steekvest kort zo. Poging 3. Of in ieder geval 2 om naar het dorpje te gaan. Of we zetten hier gewoon een melding aan. YOLO. We zijn gewoon een beetje vliegende keep vandaag. Wie doet dat? Deze grijzen. Hè? Ik zag het niet. Hij slingert wel. Of niet? Nou. Ik zag niet goed wie je deed. Dus, uh, dan ga ik niet zomaar stoptekens geven. Units reporting. We've got a suspect on the run. Suspect's last seen. In uh, Los Santos International Airport. Units respawn code 3. We gaan naar een uh, onbeheerste bagage. Iets met explosieven las ik nog. Verdachte daarvan is mogelijk door vandoor al. Het is op het vliegveld, dus daar kunnen we nu wel gaan assisteren. De kamer zal er al bezig zijn met de melding. Uh, maar ja, in dit geval gaan wij ook maar even mee. Normaal zeg ik nee dat is geen melding voor ons omdat we hier in de stad rondrijden. Nu is het juist een melding voor ons. Ik pak even mijn eigen route, hij heeft inmiddels ook wel aangepast, maar ik denk dat dit sneller is. Ik uh, ben dus vandaag met de Opel Astra trouwens, als dit een Astra is, ik weet het niet. Ik geloof het wel. Door wie die is gemaakt kan ik helaas ook niet zeggen, want dat ben ik vergeten. Er zijn er een paar gemaakt en die heb ik ook gekregen en gedownload en die heb ik meerdere models van in mijn game gehad en ik weet nu niet meer van wie dit model is. Ja, zo ontstaan dus aanrijdingen met voorangsvoertuigen. Ik ging ervan uit dat hij me had gezien. Hij ging ervan uit dat ik rechtdoor ging of zelfs naar rechts. Maar dat was niet. Nou, eens kijken wat we hier allemaal gaan aantreffen. Boom, s-ho, boom, s-ho, ho, ho. Misschien dus moeten we boom, ho doen. Hi. Dat zweeft in. Evacuate area doen. Units Er zijn geen een... ah, sorry. sorry. voor mijn taalgebruik. En nah. ze it, even kijken. Oeh, goede dagshirt. Oké, okay. datzelfde dus, helemaal niks voor. Er zat uh, niks verdachts in dat koffer. We hebben hem uh, oh, yeah? meegenomen of zo wil ik het. Nou kunnen we door. Ja, evacuate er. Ja, dat is geloof ik wel een optie die ik ergens heb staan. Nou, en zo komen we toch weer bij het vliegveld uit. We hebben een overdose civilian in Puerto del Sol. Ze dat een beetje in ons gebied. Nee. Er rijdden een gestolen voertuig langs, als jullie dat hoorden. Die is juist gestolen. Any available unit in the Southwood-Santhus area? Units reporting. Ik kon nog een melding binnen van een uh, high speed pursuit, pursuit. Dus van een uh, achtervorm met hoge snelheid. Maar die heb ik zelf niet ook op dit moment. Oh, ja, het kan goed hier. Ik heb nog geen stopteken kunnen geven. Denk ik. Dan moet ik closer zijn. of de B ingedrukt houden nou, in dit geval niet ze zien als ik hem nu stopteken geef dat hij netjes stopt Dat hij me gewoon niet gezien had ik kan geen stopteken geven, nee Plaktoets. oh soepel ontwijkgedrag, yo, gaat kei goed hier dan zo vaak shift indrukt, dan komt er, wil je deze toets als plaktoets instellen. En dan druk je op nee. Of nou, dan gaat mijn spel zeg maar door en dan rijdt hij volle snelheid vooruit. Dan kun je maar sturen, dan moet je je muis gaan pakken enzo. Nu ga je godnonde nu een stopteken van mij krijgen. Nou, ja, maar rammen. O, sorry, we zitten in achtervolging. Maar dat kan ik niet melden bij u, want mijn portofoon doet het niet ofzo. En mijn stopbordje. En alles. daar ja, weer weer weer hij was het wel nog te volgen ja nu ga de godverdomme stoppen ik bedoel wilde je alstublieft stoppen beste heer hij rookt wel dat voertuig gaat niet meer lang mee aan de kant! Aan de kant! Ik ben er niet aan de kant. Oh. Ja, officieel wel aan de kant. Even stoppen aan de kant. Ja, nu is het klaar met hem. Nu is het helemaal klaar met hem. Beam, oh mis. Beam, een taco truck. Het is een kwestie van geduld totdat de motor ermee stopt. Boom is hoog. Uh -oh. so, we zitten nog steeds in achtervolging. We kunnen geen meldingen van u aannemen. Oh hij gaat zo, so. oh hij gaat zo. Oeh in de fik in de fik in de fik. Bedankt schotel meneer, ik ben aangehouden. Wat gaan we doen? Staan blijven! We nog verder weg. Stop, police! Wauw, Hold up! Je bent aangehouden, vriend. Zo. We gaan deze beste heren nog even fouilleren. Pilletjes bij. Meer niet. Of ja, niks spannen Pilletjes in een zak. Capsules. Hij gaat uh, naar het politiebureau. En dan gaan wij. Zo, wij uh, gaan ermee stoppen denk ik. Ik vind het goed geweest. Ik ga niet helemaal teruglopen naar die auto namelijk. En ik heb geen zin om te teleporteren. En we zijn lang genoeg bezig geweest denk ik zo. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik jullie een leuke vonden. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Uh, wat zal dat zijn? Weet ik nog niet. Misschien weer eens met de Volvo bijvoorbeeld. Of met de Audi. Even kijken. Uh, het heeft geen zin om het te, te zeggen in de comments. Want ik heb het waarschijnlijk dan opgenomen voordat deze video online komt. Uh, maar ik hoop dat ik de juiste keuze voor jullie ga maken. Tot dan in ieder geval. Doei.